Beste regering, uh, ik heb een vraag voor u. Beeld je nu eens in dat je geen eigen kot hebt om veilig te schuilen voor de coronacrisis. Dat is de schrijnende situatie van zo'n 1600 kinderen en jongeren op de Griekse eilanden. Ze leven daar in schrijnende situaties zonder oh. ouders. Zij wachten al weken op de beloofde EU-hulp terwijl de coronacrisis in alle hevigheid woedt. Daarom willen we de Belgische regering oproepen om samen te werken met de Griekse regering en een aantal van deze kwetsbare jongeren over te brengen naar opvangcentra. Dat vormt geen enkel risico voor de volksgezondheid en is praktisch zeker haalbaar. Het is een kwestie van de Belgische regering te overtuigen, want er zijn organisaties, er zijn politici en gemeenten die zich ertoe willen verbinden. Wil je helpen? Deel dan dit filmpje met erbij hashtag Ik ben solidair en teken de petitie. De link vind je in deze post. Dank je wel.